Wat is dit dan? Nee, wat is hier allemaal? Wat, wat is dat nou, joh? Hè? Goedemorgen, mensen. Het is zondagochtend. We gaan vandaag weer op pad met uh, magneten. Even een bakje koffie nog. En dan kunnen we op vol gas beginnen. Yes, we zijn begonnen. En kijk eens, gelijk al lekker een, uh, een pH'tje of een dingetje. Lekker hoor. Kijk, een zaklamp. Mooie. Ja, nou, gek. Hij doet het ook nog. Hé, hey, moet je eens kijken. Hij doet het gewoon nog. Even kijken. Ligt hier nog wat? Met wie zijn we eigenlijk allemaal hier vandaag? We zijn hier met Angelo. We zijn hier met Glenn. Al DMD. En dit is, uh, wie, wie komt er als volgende? De Ganouman toch? Ganouman. is de Ganouman. Dat is de Dutch Outback MD en uh, Treasure Hunter 20. Ja. Kijk, zo komt die deurtjes er wel uit. Maar... Je weet maar nooit. Ah, Ja, hij is op de kant. Dit <totstuk> <totstuk> is er niet <totstuk> in ieder geval één. fucking Zo leeg als het maar zijn kan hekken. Zeg je? Er zit niks in hè. Nee. nee. Ja, man. Hey. hey, gaaf Tim, af, hè. Tim, ga af, hè? Klaasjie. Ja. Wil jij je nog even voorstellen? Ik wil me wel even voorstellen. Hallo lieve ja. kijkers, ik ben Lee. En, en wat moeten ze doen? Abonneren, belletje aangooien. En uh, ja, zeer zeker nou abonneren, want er komen leuke winacties aan. Kijk, dus, uh, dat is heel belangrijk. Dat is mooi. Nou, jullie hebben het gehoord. Abonneer even op ons allemaal ook gelijk. Dutch Outback MD. Think MD en All MD. Ja, ik hoef er niet meer voor te stellen toch? Nee. Nee 020. Ja, kijk eens, er komt die. Mag eraan, aan Ja, ja, ja. Nee, nee, kijk, kijk uit, kijk uit, die ja, oh, Mijn gaat eraf vallen en dan bij zijn we echt gelopen. Ja? Ai! Kijk eens! Hoppa! Dat moet je in ja. Nou, je daar een dikke kreeft in de hoek zitten al. <laughs> echt niet bakken. Wow, we nog pleuren als een hoor? Ja, met zijn... Met zijn magneetje voor jou. Ja, ik heb er ook een. Ik heb hier ook een. Ja? Ja. Zo, goed af, bezig. Oké. Okay. Nou, uh, Angelo. Aan jou de eer. Dat is jouw kluisje. Nou, groot man. jongen. Mijn kluisje in. Mag ik even... Uh, Wacht even, wacht even, wacht even, even rustig. Ja, we hebben die allemaal. je jongens. Wees af. Uh. Oh wow. Nummer 3. Nummer 4 al, nummer 4. Kare? <laughs> �� <lacht> <I'm thinking> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> oh, ist ja. Wat is dit dan? Wat gebeurt hier dan allemaal? Wat, wat is dat dan joh? He? Den Haag verzakt. Kijk deze strijd eens lieve kijkers. Vol op regen, dus wat moeten jullie nou doen? Abonneer gewoon even. Show een beetje liefde, laat een reactie achter en een dikke wetten. De duim omhoog ja ja dat was hem weer en jullie hoorden het timmo die net al zeggen show een beetje liefde en abonneer dan heb ik nog wat fonds die ik met jullie door wil nemen is dit nou bling of is het kaching zijn wel een hoop mooi glimmende steentjes zeg moet ik nog even uitzoeken en dit is een muntje van juliana maar wat is het bijzondere daar nou aan? Het lijkt alsof er een soort speld van is gemaakt. Dus uh, weet iemand wat hier de gedachte achter is? Laat het dan even achter in de reacties. Maar uh, wel bijzonder, ik heb het nog nooit eerder gezien. En dit zijn, uh, zijn de muntjes die ik gevonden heb. Een autootje nog. En dit armbandje. Dus dat was hem zo. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en tot het volgende avontuur.